Goeiedag, mijn naam is René Talent talentmotivatie. Voor diegenen die me kennen, ik doe alles graag met heel veel energie. En ik geloof ook dat iedereen, jij als leidinggevende en medewerkers, werkplezier moet hebben. Dus geniet van hetgeen wat je doet. Van alle informatie die ik de afgelopen 25 jaar heb verzameld, van alle trainingen en coachingen die ik heb gedaan, heb ik nu een prachtig programma genaamd, Bij ons dansende muizen. Dat klinkt eigenlijk van, joh, dat wil ik niet, maar ik heb het afgeleid van een werkwoord... Als de kat van huis is, dan doen de medewerkers waar ze zin in hebben. En als dat precies is wat er moet gebeuren, dan is dat fijn. Dan kan jij met een gerust hart weg en doen waar jij op dat moment behoefte aan hebt. En of dat vakantie is, of een nieuw bedrijf beginnen, of een ander project starten, dat laat ik aan jou over. Het programma is een uh, vijfdaagse masterclass, drie dagen aan één. Dan gaan we er drie weken later nog een keer terugkomen en daarna weer vier weken later nog een keer terugkomen. Dan zijn we in twee maanden totaal bezig waar ik je van voor tot eind help met coaching. Je hebt een online naslagwerk, je krijgt een Insights Discovery profiel. profiel. Heel veel compleet programma om te helpen in jouw transformatie en optimalisatie van leiderschap. Leiderschap met de focus, hoe ga je talenten ontwikkelen? Talenten ontwikkelen ze de positieve inspiratie geven en motivatie triggeren. Hoe ga je ze zorgen dat ze meer en meer begrijpen waar ze mee bezig zijn en dat ze hun... Zelfdenkend vermogen kunnen verhogen en beter zelfstandig werk kunnen doen. Hun betrokkenheid daarbij ook verhogen. En al met al zorgen dat je meer een voor in de organisatie hebt. En jij en je medewerkers samen elk meer werkplezier hebben. Een compleet masterclassprogramma. De reacties die ik krijg, het is heel compleet. Ik heb gezorgd dat ik het heel praktisch en toepasbaar kan maken. Dat jij daar heel concreet mee aan de slag kan. Ben je nieuwsgierig? Ga dan naar www talentmotivatie.nl slash dansende muizen. Daar kan je meer informatie opvragen en uh, heb ik misschien wel een heel speciaal aanbod voor je. Denk contact op en ik ga je helpen. Dankjewel, succes.